Dag Annelies. Nieuw samengestelde gezinnen zijn al lang geen uitzondering meer, maar wanneer kinderen uit verschillende relaties in een gezin samenkomen, dan zijn er soms wel uitdagingen, ook op het financiële, de vermogensplanning, de successieplanning. Jij bent de experte ST-planning bij de Groof Peterkam en ik stel voor dat we eens de vaak gestelde vragen rond successieplanning in nieuw samengestelde gezinnen onder de loep nemen vandaag. Een eerste vraag is dan, stel dat er een partner overlijdt, wat gebeurt er dan als er niks geregeld is? Als u niets geregeld heeft, dan wordt de wet toegepast en dan is het sterk afhankelijk van de samenlevingsvorm die u gekozen hebt welk aandeel er aan uw kinderen zal toekomen van de erfenis en welk aandeel dat er aan de langst levende partner zal toekomen. Bent u bijvoorbeeld gehuwd, dan gaat er een veel groter aandeel van uw nalatenschap aan de langst levende partner toekomen dan wanneer u niet gehuwd bent. Ik kan hier ook al direct uh, laten weten of vermelden dat stiefouders en stiefkinderen, of pluskinderen zoals ze ook vaak genoemd worden, um, op basis van de wet niets van elkaar zullen erven. Als u dus wilt dat uw stiefkinderen van u erven, dan moet u een initiatief nemen en dan kan u bijvoorbeeld een testament schrijven waardoor uw pluskind bij uw overlijden toch een deel van uw nalatenschap krijgt. Bij een overlijden betekent het dan dat de kinderen van de overleden partner samen met de langstlevende partner moeten blijven instaan voor het beheer van de geerfde goederen? Ja, in veel gevallen zullen zij de nalatenschap samen erven in een gedeelde eigendomsverhouding. De langstlevende partner erft het vruchtgebruik en de kinderen erven vaak de blote eigendom. Dat kan inderdaad spanningen met zich meebrengen. De vraag wie betaalt onderhoudskosten aan goederen die geërfd zijn? Is dat dan de partner die het vruchtgebruik heeft, de goederen mag gebruiken, of zijn dat de kinderen? Want als er een goed verkocht moet worden, dan moeten in principe alle partijen samen akkoord gaan. Dat kan wel leiden tot spanningen. En daarom heeft de wetgever ook voorzien dat men niet gedwongen is om die eigendomsverhouding verder te zetten, maar dat de kinderen en de partner kunnen vragen om het vruchtgebruik om te zetten. En wat gebeurt er dan bij zo'n omzetting? Zo'n omzetting die wordt dan wordt het vruchtgebruik eigenlijk um, omgezet in een kapitaal of in een deelgoeder van de nalatenschap of soms ook in een uh, levenslange lijfrente. En de waarde van het vruchtgebruik die wordt berekend aan de hand van de leeftijd van de partner. Ik moet daar ook direct al wel zeggen, die omzetting uh, is beperkter mogelijk voor de gezinswoning. De gezinswoning daarop heeft de langst partner een vetorecht. De bedoeling is om daar de levenssfeer van de langslevende partner te beschermen. De kinderen zullen de partner niet kunnen dwingen om de woning te verlaten. Soms heeft men de wens om ofwel de langslevende partner ofwel de eigen kinderen te bevoordelen. Hoe regel je zoiets eigenlijk? Dus, uh, dat is sterk afhankelijk van de samenlevingsvorm. Kies je ervoor om te huwen, dan gaat de langslevende partner sterk beschermd worden. Uh, Huurt u niet, woont u gewoon samen of heeft u een latrelatie, dan gaan de kinderen maximaal bevoordeeld worden en gaat de partner niet erven. De keuze van de samenlevingsvorm heeft ook wel fiscale consequenties. Inderdaad. Um, het is zo dat uh, gehuwden en mensen die gewoon samenwonen van verschillende tarieven genieten op vlak van erf- en schenkbelasting. En gehuwde personen worden daarbij aan voordeliger tarieven uh, blootgesteld. Um, het is wel zo dat kinderen en pluskinderen voor de wet gelijkgesteld zijn op vlak van erf- en schenkbelasting. Kan ik als partner in zo'n relatie ook mijn eigen kinderen een maximaal aandeel geven in de nalatenschap? Ja, een voor de hand liggende oplossing is dan om niet te huwen. Dan gaan uw kinderen uw enige erfgename zijn en uw volledige nalatenschap krijgen. Kies u ervoor om wel te huwen, uh, dan kan u een huwelijkscontract afsluiten. En daar kan u een bijzondere clausule in laten opnemen, waarbij dat u als echtgenoten onder mekaar de erfrechten in mekaars erfenis beperkt. Daar is wel een benedengrens. De wet staat niet toe dat uh, de langstlevende uit de gezinswoning gezet wordt. Dus de langstlevende zal zelfs met zo'n speciaal huwelijkscontract altijd een aantal maanden nog in de gezinswoning mogen wonen. En als we tot slot nog eens kijken naar de stiefkinderen of de pluskinderen. Als men voor die kinderen iets wil doen, dan moet je wel zelf actie ondernemen. Hè? Ja, dat kan op verschillende manieren. Uh, voor de handliggende methodes zijn een testament opstellen, zodat uw pluskind iets krijgt als u overlijdt. Of een schenking doen tijdens uw leven. Maar soms heeft u de pluskinderen lange tijd samen opgevoed met uw eigen kinderen en is het uw wens om ze volledig op gelijke voet te behandelen. Dan kan u er zelfs voor opteren om de stiefkinderen te adopteren. Annelies, bedankt. Ik onthoud vooral dat het een complex gegeven is en dat je je best goed laat begeleiden voor de vermogensplanning van een nieuw samengesteld gezin. En meer informatie vindt u op onze blog. Oké okay, Annelies, tot binnenkort.